Welkom bij deel 2 van onze herhaling van de eerste drie paragrafen van hoofdstuk 10. Nu zijn we bij paragraaf 10.2 en dat gaat specifiek over verschillende bloedvaten. Het bloedvatenstelsel is dat buissysteem dat ervoor zorgt dat bloed door het hele lichaam heen komt. En om dit jullie goed te laten zien, wil ik eventjes met jullie een rondje gaan maken. En dan wil ik beginnen hier, zo in het hart, en dan specifiek. De rechter harthelft, die wordt altijd links afgebeeld. Die rechter harthelft, daarvanuit wordt bloed gepompt. En dat bloed wordt eerst hierheen gepompt, richting de longen. Nou, deze, dit bloedvat noem je de longslagader. Dat is een slagader, want een slagader is een bloedvat dat bloed vervoert van het hart weg... Richting een orgaan. Dat gaat dan door en dat komt dan hier. Bij zo'n slagader, die vertakt zich telkens steeds meer en meer en meer. En uiteindelijk vertakt dat zich in heel kleine minivaatjes. En die noemen wij haarvaten. En haarvaten, die zitten binnen weefsels of binnen organen. En zijn heel klein en daar vindt stofwisseling plaats. Ik ga ik straks nog even meer over uitleggen. In dit geval in de longen is het zo dat er zuurstof bij het bloed komt. En dan gaat dat zuurstofrijke bloed, dat aangegeven wordt in rood, gaat terug richting het hart. En als je een bloedvat hebt dat vanuit, uh, dat vanuit een orgaan terug richting het hart gaat, dan noem je dat een ader. Dus dit is de longader. Dan kom je weer in het hart uit. En vanuit de linkerharthelft gaat alle bloed hier zo heen. In dit hele dikke bloedvat. Dit bloedvat noemen wij de aorta. En de aorta is een hele spieke, een heel specifieke vorm van een slagader. Want uiteindelijk die aorta, dat noemen we soms ook wel de lichaamslagader, die zorgt ervoor dat bloed naar je hele lichaam gaat. Als je dan bijvoorbeeld richting je hoofd wil gaan met het bloed, Doe ik nu even als voorbeeld. Dan ga je via de hoofdslagader, kom je uiteindelijk bij het hoofd. Hierin vind je dan hoofdhaarvaten, zou je kunnen zeggen. En dan ga je via de hoofdader, kom je bij een nieuw type ader, een bijzonder type ader, namelijk de, onderste, de bovenste holle ader. Die is he, samen met de onderste holle ader vormen die de twee holle aders en die holle aders die zorgen ervoor dat bloed allemaal weer terug in je rechter harthelft komt. Dus even als herhaling als je een rondje maakt van de rechter harthelft naar bijvoorbeeld terug naar de rechter harthelft dan ga je eerst door de longslagader, longhaarvaten, longader linker aorta en dan nou, bijvoorbeeld kunnen we nu even een andere nemen, de leverslagader, de lever, leverader, onderste holle ader en dan uiteindelijk weer terug in het hart. Nou, dan is er nog één specifieke ader waar ik het heel even over moet hebben en dat is de poortader. Poortader, daar hebben we een klein aantal van in ons lichaam en eentje daarvan die moeten jullie kennen. Die noemen we dan ook meestal gewoon de poortader en die zit tussen de darmen en de lever. Als je van de darmen naar de lever gaat of als je in de darmen zit, in de darmhaarvaten, al die darmhaarvaten die komen uit in de poortader. Er bestaat niet zoiets als een darmader. Dus er is geen ader die direct van de darmen teruggaat naar het hart. Dat bestaat niet. In plaats daarvan gaat al het bloed dat door de darmen gaat, gaat eerst via de poortader naar de lever en dan via de leverader, onderste holle ader, terug naar het hart. Ik wil nog even met jullie kijken naar de verschillende type bloedvaten in ons lichaam in detail. Allereerst slagaders en aders. Slagaders die transporteren dus bloed weg van het hart richting organen en zijn dan ook genoemd naar het orgaan waar het bloed naartoe gaat. Bijvoorbeeld de longslagader transporteert bloed weg van het hart richting de long. De leverslagader die transporteert in elk geval in de richting weg van het hart naar de lever, maar natuurlijk niet direct, er zit nog een aorta, lichaamslagader tussen. Nou, zo heb je ook een dikke darmslagader, zo heb je bijvoorbeeld ook een grote teenslagader en er zitten misschien wat andere slagaders tussen, maar uiteindelijk gaat het erom dat een slagader naar een orgaan toe transporteert. Ze hebben daarnaast dikke gespierde wanden. Die dikke gespierde wanden die zijn ontzettend belangrijk, want uiteindelijk staat er op die slagaders altijd een hoge bloeddruk, een hoge druk. Je kunt je voorstellen, je hart pompt met redelijk grote kracht al het bloed zo je lichaam in. Zo al die slagaders in. En wat is dan het probleem? Nou, die slagaders die moeten die klap ook kunnen opvangen. En dat kunnen ze beter als ze een dikke wand hebben gespierd die een beetje kan uitzetten. Zodat ze wat tegendruk kunnen geven, zodat die slagaderwanden niet kapot gaan. Dat kan later in je leven dus wel gebeuren als die wanden steeds meer worden afgesleten. En dat kan heel gevaarlijk zijn. Slagaders die zijn meestal zuurstofrijk en voedselrijk. Maar er zijn natuurlijk ook uitzonderingen. Zoals bijvoorbeeld die leverslagader. Die leverslagader is die juist zuurstofarm. Want dan gaat het bloed dat zuurstofarm is, moet naar die longen toe. Om uiteindelijk ervoor te zorgen dat die longen zuurstof in je bloed krijgen maar voor de rest van je lichaam is het zo zuurstof die gaat naar de rest van je lichaam en gaat dus via slagaders naar die verschillende haarvaten. Aders zijn een beetje tegenovergestelde van slagaders zij transporteren bloed juist weer naar het hart vanuit organen en zijn dan ook genoemd naar het orgaan waar het bloed vandaan komt de longader bijvoorbeeld transporteert bloed van de long naar je hart en de leverader, die transporteert bloed van je lever ook weer richting je hart, maar ook weer niet direct. Daar zit natuurlijk ook nog een holle ader tussen, de onderste holle ader. Nou, dan kun je hetzelfde zeggen voor de dikke darmader, je kan hetzelfde zeggen voor de rechter grote teenader. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Wat nog bijzonder is aan aders, is dat zij in tegenstelling tot slagaders hebben zij een vrij dunne wand en hebben zij daarnaast ook nog kleppen. En die kleppen die zorgen ervoor dat bloed in die aderen niet terugstroomt. Waarom? Nou, omdat er natuurlijk juist in die aderen weer een heel lage bloeddruk staat. En als er zo'n lage bloeddruk in die aderen is, dan kan het dus makkelijk zo zijn dat bloed terugstroomt. Zeker bijvoorbeeld in je benen, waar bloed helemaal naar boven moet worden getransporteerd door die aderen. Zou het bloed onder, hè, onder invloed van de zwaartekracht gewoon weer naar beneden kunnen stromen? En die kleppen die houden dat tegen. En ook weer andersom ten opzichte van de slagaders. De aders die bevatten juist meestal zuurstofarm bloed, bloed, met ook weer uitgelijkende uitzonderingen. De longader is natuurlijk juist zuurstofrijk, terwijl andere. Aders, die transporteren natuurlijk bloed weer terug naar het hart, om daar weer zuurstof te ontvangen via die longen. Als laatste de haarvaten. Haarvaten die zitten dus binnen weefsels en organen. En dat is nadat slagaders zich vertakken en vertakken en steeds meer vertakken, totdat ze heel klein zijn. Zo klein dat de wand van die slagaders, dat zijn geen slagaders meer, de wand van die haarvaten nog maar één cellaag dik is. Nou, die haarvaten die zijn ook weer genoemd naar de organen en in dit geval in de, naar de organen waar ze in zitten. Dus, en dan kun je denken aan longhaarvat, leverhaarvat, dikke darmhaarvat, rechte grote teenhaarvat, natuurlijk. En die wand die is heel belangrijk. Het is namelijk zo dat in die haarvatwand die is niet alleen maar heel dun. Maar zit ook allemaal vol met gaatjes, waardoor bloedplasma uit het bloed kan komen en kan veranderen in weefselvloeistof. Dat is in een latere paragraaf weer relevant. En op die manier kunnen stoffen makkelijk worden uitgewisseld met het bloed: voedingsstoffen, afvalstoffen, etc. Dit is alles wat ik wilde vertellen over bloedvaten. Ik wens jullie verder heel veel succes en zie jullie bij de laatste herhaling.